Elk HTML-bestand heeft twee belangrijke onderdelen en dat zijn de HEAD en de BODY. Deze staan, zoals je ziet, binnen het HTML-element. De nesting in HTML-bestanden is belangrijk. We zullen dat laten zien. Je ziet nu dat er een fout ontstaat. Deze HTML afsluit die wordt rood. Dat komt omdat er iets verwacht wordt nog eerst. En dat is dus die afsluitende body tag die ik net verwijderd heb. Als ik die hier zet, dan zie je dat die ook rood wordt. Dat betekent de nesting, dus hoe ze in elkaar staan, dat is niet goed. Het moet zoals hier... En dat is als volgt, als je een element opent binnen een ander element, dan moet je dat geopende elementen ook, element ook afsluiten binnen dat element. Dus hetzelfde met die body. Ik open het binnen HTML, dan moet het ook binnen HTML afgesloten worden. Dat mag ook met enters ertussen, dat maakt niet uit in de code. Andere manier om te zeggen, elementen moeten compleet binnen andere elementen staan. Dus ze moeten er volledig in opgenomen zijn, dat wil zeggen dus niet de sluittag na het element waar die in geopend wordt. In principe is dit niet zo moeilijk. Maar het is toch een van de dingen waar in HTML het snelst de fouten worden gemaakt. En daarom wordt er dikwijls in de code gebruik gemaakt van tabs. Ik gebruik nu een tab om de head en de body in te laten springen... ...om aan te geven dat die onderdeel zijn van de HTML-tag, van het HTML-element... ...dat die daar dus in opgenomen zijn. Dat maakt de code overzichtelijker. En het maakt voor het bestand niet uit. Zo'n tab, die zul je niet terug gaan zien in de inhoud. Op het moment dat de inhoud is natuurlijk. Dat is nu nog niet zo. En dat geldt ook voor de enters. We hebben een aantal enters in het bestand gezet. Nu zie je dat dus binnen de body... Die zul je ook niet terugzien in het bestand. Dus tabs, enters en ook spaties, die komen niet terug in je webpagina. Als je die wil hebben, dan zul je die met HTML-code speciaal moeten invoeren. Dus in je bronbestand kun je, om alles duidelijk te houden, gewoon zoveel enters en tabs gaan toepassen, als je maar wil. Een spatie wordt trouwens wel weergegeven, maar altijd maar eentje. Je kunt dus één spatie tussen twee woorden typen. Dat komt terug in je bestand. Maar typ je twee spaties, dan zul je die tweede niet zien.